Hoi, ik ben Joby in Kruiswijk. Ik ben 19 jaar en ik studeer vrije tijdsmanagement op Stende Hogeschool. Wil je mij terugzien als gezicht van Leeuwarden Studiestad? Stem dan alsjeblieft op mij. Dankjewel vast.